eerste muntje. En het is een 25 cent, zinken cent. Dus oorlogsgeld. Ik weet niet of jullie het kunnen zien op de camera zo. Even kijken. Anders zet ik later even een mooi fotootje in beeld. Dat is een flinke. Zo. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. De eerste. Mooi man. En we hebben een gespje. Een stukje leer zit er nog aan. Zal ik zal het even zo tonen, is beter. Kijk, dat is toch wel grappig. Deze gaan we even samen bekijken. 12, 13 VDI. 19,42 Nederlands Zink, maar ja, het vergaat heel snel Maar, het is er wel eentje Heel voorzichtig zijn Kijk, zo gaat hij. We hebben weer een uh, leuk gespje, even kijken, uh, ongeveer daar uh, waar mijn detector ligt, Ik kwam, uh, kwam lekker binnen, hoog binnen, 2021, is wel, uh, wel een leuke, yes! 1989. Nou, geinig. Zo, moet je deze zwam eens zien op die boom, zeg. Van Jukos. Schitterend. Ik denk dat ik een hele leuke knoop heb gevonden. Nou, niet zichtbaar, maar ik ga hem even schoonmaken thuis. En dan breng ik hem later in beeld. Oh ja, wel. Er komt wat. Even voorzichtig hoor, want volgens mij is die kwetsbaar. Kwetsbaar knoop die. Ah. Marineknoop, er staat een anker op en een kroontje. Oh. Kijk, ik heb hier weer sinds de lange tijd een grappig fondsje. Een stukje uh, theelepel, ouwertje denk hoor. Leuk, niet zo heel diep lag hij, maar we gaan we even in dit stukje verder kijken. Misschien komen we nogal wat tegen. Yes! Nou, ik graag nog twee targets en dan hou ik het voor gezien. Dus, eh, uh, ben benieuwd. Nou, dat kan misschien nog wel leuk zijn. laten zien. Kijk, 5 cent 1970. Ah. Leuk, leuk, leuk. Nou, dat was echt een prachtige dag. Heerlijk weer. Mooie omgeving, mooie natuur. De vogeltjes die fluiten. Er was zelfs een specht, een nest aan het bouwen. Dat was een prachtig geluid. Komt echt overal bovenuit. En leuke vondsten gedaan. Ik heb alles op een rijtje gelegd. Hier komen ze. Nou, ik begin bij de muntjes. Jullie zagen hoe ik als laatste een 5 cent vond. Maar daarna bleven ze komen. Haalde ik er nog 4 andere uit. Dus totaal 5. En 2 keer 1 cent. Een gulden. 1982 Beatrix. En kijk eens: ook twee leuke oorlogscentjes. 25 cent, 19,41. 1 cent, 19,42. Een vergane munt. Een Zeelandia Duit. Dat was nog een verrassing. Die werd pas zichtbaar toen ik hem thuis weer eruit haalde. Hier nog een uh, onduidelijke munt. Die zal ik even in de olijfolie leggen. Misschien dat er dan nog wat tevoorschijn komt. Heel klein stukje versiering van iets. Niet meer thuis te brengen. Stukken lood. Alles gevonden spijkers en schroeven. Er zitten oude nagels tussen hoor. Kijk, gesmeden nagels. De troepjes. Nog een stuk hout als bijvondst. Shotgun shell achterkantjes. Gewone hulzen. Kogelpunt. Stukje lepel. Mooie marine knoop, uniform knoop. Ik weet niet van uh, welke tijd. Als jullie het weten, laat het me weten in de reacties. Ik ben erg benieuwd. En twee leuke gespen. Nou, ik hoop dat jullie met plezier hebben gekeken naar deze video. Doe mij ook een groot plezier. Laat een leuke reactie achter. Het blauwe duimpje en abonneer. Dat zou ik hartstikke tof vinden. En dan wens ik jullie nog goede gezondheid, hou je hoofd koel en dan zie ik jullie snel bij het volgende avontuur.